Hé en de bel, hé en kom eens. Oh Joyce, kom maar Joyce! Oh, hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Hé hey, Roosje! Goed zo, Joyce! Hey, Blackjack! Hey, Joyce!